Een nieuwe iPhone, wie droomt er uh, niet van? Het is alleen een vrij duur droom. Gelukkig zijn er uh, refurbished exemplaren. Dat zijn zo van die opnieuw samengestelde iPhones, oude iPhones met nieuwe onderdelen die dan als nieuw worden verkocht. Wij hebben die getest, 44 uh, in totaal om precies te zijn. En onze uh, kameraad en collega Stef is erbij komen zitten om daar ons een en ander over te vertellen. Stef, welkom. Vertel eens precies, hoe zijn, jullie, hoe zijn jullie te werk gegaan voor die test? Dus we hebben inderdaad uh, 44 iPhones gekocht bij Elf Winkels, uh, we zijn uh, elke keer voor de beste staat gegaan. En, uh, we hebben de iPhones van binnen en van buiten bekeken, uh, want van buiten zien de meeste iPhones er wel altijd goed uit, mm -hmm. maar wat je niet kunt zien is hoe dat er van binnen uitziet, uh, de assemblage, ja. de, de batterij, het scherm, uh, daar zijn we gaan samenwerken met een gespecialiseerd labo. Uh, um, om te zien of, uh, of dat, wat de kwaliteit is van de, van de onderdelen. Je hebt een paar uh, voorbeelden no. bij, zie ik. Wat zijn zo de, de beste leerlingen van de klas en welke moet ik vooral links laten liggen? De beste leerlingen zijn uh, Soppy en Coolblue. Dus, uh, dat zijn hier twee iPhones 11 van uh, Soppy en Coolblue. Die scoorden goed op zowel de kwaliteit van de, de iPhone als de onderdelen. Uh -huh. uh, als op dienstverlening, want die hebben ook getest, de dienstverlening van de winkels. Uh, daar is eigenlijk niets op te zeggen die waren heel goed, maar helaas er waren ja. er waarschijnlijk ook minder goed. De andere kant van het spectrum is dan dat zijn hier twee iPhones 10, uh, eentje van CertiDeal, een originele. Want we hebben ook telkens een originele gekocht. Ah, ja. die niet refurbished. Niet refurbished. Oké. Die zien er exact hetzelfde uit. Ja, inderdaad, die zien er exact hetzelfde uit, maar die van CertiDeal bleek dan uh, uit de test van het labo uh, namaak te zijn. Ah, namaak. Okay. Ja, dus uh, namaakonderdelen gebruikt, maar je ziet het niet, dus je ziet het niet, maar de kwaliteit was ook dan. Ja. Ja. Gebeurt dat nog vaak eigenlijk, namaakonderdelen in iPhones? Want ik weet uit vroegere testen dat we dat wel zagen mm -hmm. uh, en dat die kwaliteit dan globaal ook uh, ondermaats was. Het is wel minder nu, dus in, inderdaad in de, onze vorige test hebben we dat meer gezien. Nu was het veel minder. De, de meeste refurbishers gebruiken nu originele onderdelen van, uh, van Apple, wat dat positief is. Oké, okay, garantie. Normaal weten we dat we op tweedehands toestellen één jaar garantie krijgen. Is dat iets dat gerespecteerd werd hier? Ja. Dus de garantie varieerde een beetje. Je had aanbieders die één uh, jaar garantie bieden en uh, winkels die drie jaar garantie bieden. Um, het is soms een beetje onduidelijk wat er juist onder die garantie valt. Want sommige winkels maken dan nog eens het onderscheid tussen garantie op de iPhone, ja, ja. garantie op de batterij, op het scherm. Uh, maar wat daar vaststaat, want dat ligt, dat ligt wettelijk vast, is dat je één jaar garantie hebt op je iPhone, op alle onderdelen, dus je scherm, batterij en zo, en op de accessoires. Ja, dat beter is voor het milieu, dat is evident, want die toestellen krijgen eigenlijk een tweede leven. Maar is het ook financieel interessanter? Kan je besparen door een refurbished iPhone te kopen? Ja, ja dus je kunt er wel mee besparen. Uh, dus de iPhones L die wij gekocht hebben, die waren gemiddeld 13% goedkoper dan uh, als je hem nieuw zou kopen. En met de iPhone 10 was dat zelfs 43%. Oké, okay, 43, Ja, dat is aanzienlijk. Dat is aanzienlijk. Zou jij hem kopen? Zou jij voor jezelf een, een refurbished toestel kopen? Ja, ik zou wel een, iPhone, een refurbished iPhone kopen. Daarvoor zou ik wel uh, kijken naar de, de, de koopwijzer. omdat je, Als je normaal een iPhone koopt, kun je niet aan de, naar de binnenkant zien. We hebben dat nu wel kunnen doen, dus kan ik heel makkelijk zeggen welke dat, de, te, allez, de, te kopen zijn en welke niet. Um, ik denk dat iedereen een beetje voor zichzelf moet uitmaken of dat ze de, de goedkopere prijs, of dat, dat voor hen een groot voordeel is of niet. Oké, okay, dus refurbished iPhones kunnen zeker interessant zijn. De kwaliteit is alleszins sterk verbeterd ten opzichte van onze vorige test. Wilt u daar ook meer over weten? Wilt u wat tips en tricks leren kennen? Klik dan op de link in de descriptie.